Oh Patrick, je smerige jup. Hallo, ik ben Maurice Vogelenzang en ik ben geselecteerd om het achtste stadsgedicht van Tilburg te presenteren. Waarom ik geselecteerd ben weet ik ook niet, maar laten we werken met wat we hebben. In dit stadsgedicht volgen we even Wintel TV naar Prikkelen in Tilburg. Ik presenteer u stadsgedicht nummer 8. Hoe de Tilburg-Thee in Timbuktu terechtkwam. Tilburg, een bruisende industriestad. Maar waar kan iemand in een stad zoals deze nog aan rust vinden? Natuurlijk, ontworpen in 1917 door Leonard Springer, het wandelbos. Hey, Danger, wat doe jij nou hier? ik ben achtergelaten door mijn buisje. Oh, en waarom dan? Eh, ik, woef, zou het woef, echt niet woef weten. Woef, woef. Weet je wat? Ik breng je wel terug naar huis. Oh ja, dat is goed. 10 minuten Tien minuten later. La wat is dat? Een ondergrondse bunker! Even op een knopje duwen hoor. ik vind het wel even niet Oh, Oh, spannend hier zeg. Een ondergrondse bunker in het wandelbos, oh, echt spannend. Hey, hé, hey, wat is dat? Oh, je bent, je bent de Tilburg T. Wat zeg je? De gemeente Tilburg heeft jou gemaakt als mascotte. Oh. Zo, zo zo ja ja en nu wordt je, word je hier gehouden om, omdat jij het kapitaal van Tilburg bent de kapitaal T ja, ja wat zeg je een rondleiding oh dat lijkt me wel interessant ja nou dan gaan we gaan we eens even kijken oh ja, ja. Oh, mooi hier mooi hier al lang Rom-pom-pom-pom-pom, rom-pom-pom. Pom. Zo, ik ga mijn geheime bunker eens in. Rom-pom-pom, rom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. Pom, pom. Eens even kijken hoe het met de Tilburg Thee is. Hé, hey, even even. wat doe jij nou hier? Nou, ik was aan het wandelen en toen kwam ik uh, De Geheime Bunker tegen. Oh ja, De Geheime Bunker. Ja, en uh, de Tilburg Tee. Hoe zit dat eigenlijk met de Tilburg Tee? Nou, kijk, dat zit zo. Het is namelijk qua marketing belangrijk dat wij als stad een uh, beeldmerk hebben. En dat we dat uh, kunnen uitvinden en te uh, gelden maken, bij wijze van spreken. En op die manier Tilburg op de kaart kunnen zetten. Dat is heel erg belangrijk voor ons als stad en als provincie. Ah ja. En waar is hij nu dan de Tilburg Thai? Verk, waar is die nou, de Tilburg Thai? Hey, Waar hey. gaat hij? Nadat de T een sneltrein kaapte richting West-Afrika en een lange vakantie nam in het gebied, besloot hij om zich te vestigen in Timbuktu. De T kon makkelijk integreren in Timbuktu, waar de letter gewaardeerd werd door de lokale bevolking voor zijn strijd tegen analfabetisme. Ter ere van hem werd het motto van de stad veranderd: T, je bent er.